Oké, okay, dus je werkt op een school en je wilt je leerlingen zo goed mogelijk helpen. Natuurlijk! Dat kan bijvoorbeeld door volgens plan met de lesmethode te werken. Alleen heb je dan vaak niet de tijd om iedere leerling apart aandacht te geven. En als je nieuw materiaal in je les wilt gebruiken, dat klinkt leuk, maar dan werk je vaak met allerlei verschillende programmaatjes en websites. Of misschien heb je wel allerlei mooie vernieuwende ideeën over digitaal lesgeven.